Welkom, Geert. Dankjewel, chat. Bij uh, Bocast. Jij bent ook bij mijn kantoor. Ja, we zijn hier in Amsterdam. Uh, dank voor de uitnodiging. Bedankt ook voor de volaf um, Voor de mensen die dus nu aan het kijken zijn. Jullie zullen misschien zien dat het allemaal vandaag wat nieuwer is. Ik kan namelijk nu live regie uitvoeren. Dus het kan zijn dat het... Soms de camera op mij gericht is terwijl je aan het praten bent, maar dat is gewoon nog omdat ik een beetje aan het wennen ben. We gaan een one man band, one man band in je oh, inch, one ja. man band op dit moment, ja, ja. Het is onvoorstelbaar. Mensen die dit kijken en het denken dat het gewoon makkelijk is om een podcast op te nemen, die hebben niet gezien hoe jij net een half uur lang hier in een studio hebt opgebouwd in mijn kantoor. Precies, precies. Al respect daarvoor. Dus nou, ja. uh, like en subscribe voor het opbouwen. Precies. Dankjewel. Um, Geert, vertel kort wie je bent en wat je doet voordat we ingaan op de inhoud. Ja, ik ben Geert de Waling, historicus um, en columnist voor EW. Voor Heen, Elze uh, Dus dat is een weekblad. En ik uh, um, ben daar ook uh, nu redacteur van een platform voor jonge schrijvers. Ew Podium heet dat. Ik ben bezig aan een boek in, in ik geloof in totaal mijn zevende boek. Maar uh, ik heb die boeken niet allemaal ingeschreven hoor. Maar ik heb uh, verschillende boeken, boekjes gemaakt en uh, uh, over de geschiedenis, eh, democratie, eh, vrijheid, een beetje die thema's. De Tweede Kamer komen we zo meteen nog wel op. En mijn nieuwe boek gaat over Amerika. Het heet Amerika, dat zijn wij. En dat uh, gaat over hoe Nederland uh, als, als republiek de um, founding fathers heeft beïnvloed van de Verenigde Staten. Okay. Dat is echt, echt, echt weer de geschiedenis in. En, uh, cool. Als ik het te dus goed begrijp, je bent een historicus die vooral schrijft over politieke kwesties. Ja, politiek. Uh, ja, inderdaad. En, en ook wel een beetje filosofie. Uh, als het gaat om uh, politieke filosofie bijvoorbeeld. Uh, vrijheden, um, soevereiniteit, uh, uh, denken over uh, staatsvormen en over mm -hmm. uh, politieke vrijheid. Maar um, ik schrijf in mijn columns ook wel graag over uh, de samenleving. Over uh, de woke cultuur op universiteiten die me zorgen baart. Of uh, de vrijheid van meningsuiting. Of... Uh, Um, maar ook wel vaak over politiek en wat dat betekent, ook de emotionele kant en de culturele kant van politiek. Dus mm -hmm. uh, hoe mensen zich uh, vertegenwoordigd voelen door de, deze Tweede Kamer bijvoorbeeld, of, of niet, <laughs> uh, de positie van, uh, van bepaalde politieke partijen, uh, de rol van politieke partijen in ons systeem, want die is ook heel onduidelijk. Mm -hmm. Mijn boek Zetelroof gaat over het afsplitsen van kamerleden in de Tweede Kamer. En uh, ja, mensen snappen toch niet dat dat mag. Hè? We hebben toch op een partij gestemd. En nou ja, uh, ik leg dan uit dat, hoe het zit dat de partijen in de wet niet eens bestaan. Dat die niet genoemd worden. En uh, nou ja, goed, daar, uh, daar vermaak ik me mee. En uh, ik heb uh, wat dat betreft uh, een soort winkeltje met allemaal verschillende producten. Ja. Uh, die af en toe nog eens een keer worden vervangen of aangevuld. En uh, uh, daar, uh, zo ga ik door het leven. Ja, leuk. Uh, over die zetelrol, da dat is iets wat ik al interessant vind. Ik had daar namelijk laatst nog een discussie over met een, uh, mijn huisgenoot van mij. Met mijn huisgenoot. Um, en hij zit daar wel wat anders in dan ik. En ik vind ook dat hij wel goede punten maakt. Want ik ben het met je eens namelijk dat die zetel van een kamerlid is. En het heeft trouwens niks te maken met of ik het hem eens ben of niet. Het, het is gewoon zo. Jullie is het, uh, het geval, ja. ja. Ja, het is gewoon zo. Uh, maar het punt wat hij maakte, wat ik wel sterk vond, is zo sterk in ieder geval noemen vindt, is dat wel is het zo dat het inderdaad grondwettelijk zo geregeld is, maar als mensen stemmen, uh, stemmen ze voor hun gevoel vaak op een partij. En daarbij is het ook wel zo dat de meeste mensen, of de meeste Kamerleden die in de Tweede Kamer komen, daar komen omdat ja. ze onder de vlag van een specifieke politieke partij Soms komen. maar met een paar honderd voorkeurstemmen of zo, of minder. Ja, ja precies. Dus ja. ook al is het gewoon wettelijk zo geregeld dat het van een Kamerlid is. Zou je best wel een case kunnen maken dat die Kamer dat alleen maar heeft vanwege ja. alliantie met een partij. Ja, moreel gezien is dat misschien ook wel zo. Uh, maar ik heb daar een paar uh, argumenten tegen. Ik heb dat ook <laughs> toen mijn boek uitkwam, heb ik deze discussie veel gevoerd. Dus dat, uh, die lepel ik zo even op. Uh, maar um, ja, het is natuurlijk zo dat, dat politieke partijen, um, uh, uh, dat is eigenlijk waar mensen vaak op stemmen. Of de, de voorman van een politieke partij is ook, uh, of de voorvrouw is degene die het meeste stemmen trekt. Dat is, dat is traditioneel zo gegroeid. Maar aan de andere kant stemmen wij in Nederland wel op een persoon op een lijst. Um, dus er is sowieso een personenstelsel uh, gecombineerd met een soort partijendemocratie. Hè. Dus laten we zeggen, de individuele parlementariërs, dat is een systeem uit de 19e eeuw, is in de 20e eeuw aangevuld met een partijendemocratie. Maar dat is niet echt in de wet opgenomen, maar dat is wel een feit geworden. Lang en een beetje ingewikkeld verhaal, maar dat is we we een soort, van, dus we hebben een soort du dubbel systeem. En dat blijft altijd een soort spanning. En die spanning is misschien ook juist wel goed als je het hebt over macht en tegenmacht, wat nu in de Tweede Kamer vaak wordt genoemd. Rondom uh, Rutte en de formatie van een nieuw kabinet. Uh, is het misschien wel goed om te, mm -hmm. na te denken over macht en tegenmacht überhaupt in de vorm van bijvoorbeeld partijmacht. En in de, de macht van individuele parlementariërs of politici. Mm -hmm. uh, en ik neem het dan vaak op voor de individuele politici. Tegen de partijmacht of tegen de fractiediscipline, als het gaat om het parlement bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik denk dat het goed is om daarover na te denken dat bijvoorbeeld ook een, de partijen de verkiezingen gaan uh, volgens een na een campagne. Uh, uh, die vinden, vinden die plaats na een campagne... waarin één persoon vaak op het schild wordt gehesen. Dat is de, de, de lijsttrekker. Die wordt ja. overal in debatten uh, opgevoerd... Uh, in, in, uh, in reclames, op social media, uh, posters, noem maar op. Dus dat is het gezicht van de partij. Die krijgt ook heel veel meer stemmen. Als je zou zeggen, je moet je eigen zetel verdienen dan zou je dus eigenlijk ook alle mensen lager op de lijst, zou je ook gewoon budget moeten geven en ruimte mm -hmm. om een eigen persoonlijke campagne te voeren. En dat gebeurt mij heel weinig. Mm -hmm. Soms een partij partijen het wel, als er bijvoorbeeld een, part, een, een, een, uh, bijvoorbeeld een Kuzu die voor het PvdA afhankelijk uh, in de Tweede Kamer mm -hmm. kwam, die werd heel erg gestimuleerd om zijn uh, eigen Turkse moslimachterban in, in Rotterdam aan te spreken bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Uh, of uh, een bepaald Fries, Friese kandidaat die wordt, aange, uh, wordt gestimuleerd om in Friesland stemmen te trekken. Dat gebeurt wel heel opportunistisch. Niet omdat diegene zelf zijn eigen stemmen haalt. Mm -hmm. Dus ook als iemand zich afsplitst later, dan wordt vaak gezegd, ja, maar hij heeft zijn zetel niet zelf verdiend, want uh, maar 500 voorkeurstemmen of zo. Uh, terwijl je voor een, een zetel zelf is eigenlijk 70, ongeveer 70.000 stemmen uh, per zetel, namelijk het aantal uh, stemmen gedeeld door 150. Um, dus dat is uh, heel weinig. Ja, nee, dat kan je wel zeggen, maar dan moet je dus eigenlijk een heel ander systeem invoeren waarbij kandidaten hun eigen zetel moeten verdienen mm -hmm. en ook gestimuleerd worden. Ik vind het flauw om alle ballen op de lijsttrekker te, te gooien bij de verkiezingen en dan na de verkiezingen te zeggen tegen mensen die lager op de lijst, ja, jullie zijn backbenchers, jullie hebben, zijn op de slippen van de, van, de, van de lijsttrekker binnengekomen. Nee, dat is het systeem. En het zou voor mij beter zijn als die macht van die partij, van die lijsttrekker, van die partij top, een beetje wordt gebroken door onafhankelijke... Uh, kleurrijke kandidaten, in plaats van de grijze muizen die er nu uh, zitten. En dat, dat, dat mechanisme is al heel erg laten we zeggen um, um, um, centraliserend als het gaat om partijmacht, en de, de partij trekt alle macht al naar zich toe. Ook omdat kandidaten gewoon graag in de Tweede Kamer willen komen, daarna misschien nog eens een keer herkozen willen worden, of burgemeester willen worden ergens... of een ander leuk bandje willen krijgen in het kabinet of elders. Dus die hebben al heel weinig belang... om tegen hun eigen partij in te gaan. Om zich, om zich ongeliefd te maken. Zoals Pieter Omtzigt zich bijvoorbeeld ongeliefd maakte. Dat maakt Pieter Omtzigt zo'n... misschien nog wel meer noemen in dit gesprek... zo'n bijzonder voorbeeld. Omdat hij gewoon ja, op het autistisch af... echt scheid heeft aan wat de partij van hem denkt. En hij gewoon zijn eigen principes volgt. Ja. En, en daarmee hij uh, eigenlijk vrij compromisloos is. Nou kun je waarschijnlijk in de Tweede Kamer... met 150 Pieter Omzichtjes. Zou het waarschijnlijk wel echt een heel groot uh, gedoe worden, maar daar ja. wel, valt wel iets voor te zeggen. In ieder geval laat hij zien hoe zeldzaam het is dat überhaupt een politicus een eigen mening heeft en zich niks aantrekt van een partij of van een co coalitie waar die in zit. Dat is iets wat, wat eigenlijk nauwelijks meer voorkomt en ik ben er echt voor om dat meer te uh, krijgen. Dus betere kandidaten en met meer eigen karakter, eigen kleur, eigen zeg maar, een eigen programma. Eigen, eigen speerpunten mm -hmm. eh, dus geen backbenchers die, uh, die gewoon meestemmen of uh, die uh, allerlei onbelangrijke portefeuilles krijgen. Nee, gewoon echt uitgesproken kandidaten. Ja, dat botsen af en toe in de partij, maar laten we ook over veel meer thema's uh, mensen naar eigen eer en geweten stemmen. Ja. Nu dat uh, noemen ze dan de vrije kwesties. Je weet al, als, als iets vrij wordt genoemd, betekent dat de rest niet vrij is. Uh, <lacht> dus de vrije kwesties, dat is bijvoorbeeld euthanasie of abortus of zo, weet je, van die ethische dilemma's. Daar wordt dan... Ook de VVD-fractie in de Tweede Kamer van gezet... als een vrije kwestie. Mag je jezelf stemmen naar een eigen inzicht? Ja. Of naar je eigen geweten ja. luisteren? Nou, ik vind het sowieso een heel belachelijk uh, um, thema... een vrije kwestie. Want elk kamerlid is dus in principe altijd vrij om te stemmen. Ja. Natuurlijk maak je afspraken in een fractie... en natuurlijk is het niet handig... als altijd hoofdelijk wordt gestemd in de Tweede Kamer. Hoewel ik erg zou zijn voor stemkastjes... waarbij je dat wel kan doen... maar makkelijker kan doen... zonder dat je al die namen voor te lezen bijvoorbeeld. Nou, ik zou er juist voor zijn dat je dat... Je dat anoniem doet. Want als je het anoniem doet, kun je, nou, kun je dus inderdaad zonder last stemmen. Hoe dan ja, ook? Ja, daar ben ik ook voor. Alleen dan zeggen mensen wel, deze uh, discussie, discussie voer ik ook wel eens, dan zeggen mensen wel van ja, is het nou, um, dan, dan, weet je, dan kun je niet iemand afrekenen op stemgedrag. Dat is waar. Aan het eind van de verkiezingen, of aan het eind van de ronde bij de volgende verkiezingen. En dat, dat is wel lastig. Hoewel je zou wel kunnen zeggen, nou, we, we weten alsnog per fractie wat er gestemd is, maar uh, we laten niet zien uh, wie, wat individuele kandidaten gestemd ja. hebben. Dat zou je kunnen doen. Ja, en alhoewel ik ook denk dat je überhaupt als je de weet wat iemand stemt, als je weet wat iemand stemt, weet je eigenlijk alsnog, kun je ze eigenlijk alsnog niet erop afrekenen. Want er zijn heel veel redenen waarom je tegen emoties ja. zou stemmen met een intentie waar je voor gepleit hebt. Ik weet niet of jij, of jij het ook hebt, maar ik word altijd een beetje moe op Twitter. Uh, we kennen elkaar ook een beetje van Twitter. Ja. Word ik een beetje moe van uh, die mensen die dan de hele tijd van die screenshots delen van die ja. stem-app, ja. met dan van kijk eens, uh, FVD heeft als enige tegen dit gestemd. Of ja. als enige voor. Uh, en dat doen niet alleen FVD hoor. Dat doen alle partijen. Ook de middenpartijen doen dat. Ja, ja, het is gewoon een marketing druk geworden. Ja, terwijl je, terwijl je helemaal niet weet wat voor discussie aan de grondslag ligt. Of zo'n motie waar ze, waar ze dan als enige tegen voor hebben gestemd. Of het niet toevallig ook een motie was die later of eerder in andere vorm door een andere partij is ingediend. En dat partij dacht: dachten, ja, wacht even. Uh, we kiezen voor die motie, want er staat net even wat beter geformuleerd. Deze motie die stemmen we niet. Precies, um, of omdat het al bestaat. Ja, of, dat, ja, of omdat ja. het allemaal een, een, een, een holle motie is. Ja. Um, zo kan je ook uh, uh, ja, opeens ge, ge, gepakt worden, omdat je dan stemt uh, tegen um, een motie die zegt dat, uh, dat antisemitisme harder moet worden aangepakt, met een, omdat er in de... De, de, de, de, ja, de titel de, de, is Motie precies. tegen Antisemitisme. Ja, en ja. zijn we dan tegen. En, en, denkt... en de aanpak is: um, um, uh, geen jodenkoeken meer of zo, weet je wel. Ja. Uh, ik noem maar eventjes wat. En dat is dan een inhoudelijk voorstel in de motie. Ja, dan, dan stem je daar tegen. En dan is het: oh, oh, je bent dus antisemiet. Of je steunt uh, antisemitisme, weet je wel. Dat is even wat. En dat zie je met racisme en met andere hot topics. En dan partijen die maken elkaar nog gewoon echt uit voor rotte vis. En zeggen: zie je wel, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt toen in 2018 heb je zo gestemd. Ja, dat is heel oppervlakkig. En dat, dat, dat is echt. Schadelijk ook vind ik voor het, uh, voor het begrip van politiek. Want uh, de gewone lezer die dat op Twitter... die dat eventjes zo tijdens de werkzaamheden uh, even zo lang ziet komen... die ja. denkt, ja, Tory dat is ook een schande. Ja. Terwijl je de, helemaal de, de diepgang en de nuance van het de, debat dan helemaal mist. geeft dan een uitgebreide uitleg um, van hoe het debat verlopen is. Maar ja, dat is natuurlijk niet aantrekkelijk voor de partijen zelf. Ja. Hetzelfde is natuurlijk met die geknipte filmpjes van bijdrage in de Tweede Kamer. Dan zie je ja. dat uh, uh, Lilian Marijnse um, uh, Mark Rutte keihard aanpakt... Maar, en, en dan een hele scherpe vraag stelt. En dan op het moment dat je denkt, nou, en wat is het antwoord, dan is het filmpje afgelopen. Want het ging helemaal niet om het antwoord van de premier. Verder nog ja. verschillende ja. stukjes bij elkaar knippen, zodat het een heel dat, ander gesprek wordt. Ja, ja, maar wat mij nee, betreft, wordt dat gewoon verboden. Ja, nou het is wel grappig. Dat de Tweede Kamer eigenlijk die nu wordt verbouwd uh, komende jaren. Maar die is eigenlijk in de jaren 90. Uh, als ik het goed heb. Begin jaren 90 is die opgeleverd ja. de Tweede Kamer. Daarvoor hadden wij een Britse Tweede Kamer met twee banken tegenover elkaar. Ja. Bij tribunes eigenlijk, waar de Kamerleden op zaten en uh, uh, dus dat was eigenlijk niet zoals in de, zoals je nu hebt in die, dat halfrond, waar je ja, die, waar ja, links en rechts ja. hebt. Um, en de de, de kamer is van gebouwd, uh, ook met het oog op de camera al. Dus de, de spreekgestoelte, de voorzitter, vak uh, en, de, en uh, de interruptiemicrofoon zijn zo opgesteld dat er uh, ideale camera shots van te maken zijn. En, je ziet ook die, die grote camera's nog hangen... in zo'n gat in de muur, weet je wel, in de tweede kamer. Dat ziet er allemaal heel potzierlijk uit... met de techniek van vandaag de dag... maar dat is dan omhoog uit de jaren negentig. Uh, maar dat is dus al gericht op die camera. Wat ze natuurlijk niet wisten in de jaren negentig... was hoe erg die internetcultuur zou opkomen... met filmpjes social media. Mm -hmm. Er was veel voor te zeggen dat je live... Video's kan kijken van het Kamerdebat. Zoals ik nu ook gewoon op de app-debat direct kan ik het debat van vandaag kan ik zo live aanzetten. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Maar het heeft ook allerlei nadelen. En die filmpjes zijn daar een voorbeeld van. Ja, dat is eigenlijk iets ja. wat verboden. Is, zeg jij. Ja, dat is lastig om te verbieden. Natuurlijk. Dus een vrijheid van meningsuiting. En het is ook belangrijk dat die informatie daar ligt. Maar het is wel goed om nou, te waarschuwen. Misschien. Ja, nee, je, bent, je hebt helemaal gelijk hoor. je moet gewoon filmpjes kunnen knippen en, uh, en uh, zo positioneren als dat je, je eigen verhaal ja. kan stellen. Maar uh, het moet duidelijk zijn dat het geknipt is, dat is wat ik bedoel. Oh, dat is een goede idee, ja. ja. ja. ja. Het moet duidelijk zijn dat hier delen uitgehaald zijn, zodat er een nieuwe reconstructie gemaakt is. Net als ja, je bij een citaat bijvoorbeeld ja. die drie die, die puntjes erin moet zetten, om aan te tonen van dit is een deel van een... Van dat is een punt. Text. En misschien is dat dan juridisch ook nog wel uh, haalbaar, omdat je dan uh, die Tweede Kamer gewoon uh, in de, uh, dat is, uh, vanuit het auteursrecht waarschijnlijk, zijn die camerabeelden zijn eigendom van de Tweede Kamer. Mm. Dus dan kan waarschijnlijk hmm. de eigenaar toch eisen dat iedereen ieder daar gebruik van maakt, ja, dat het vrij is om te gebruiken, maar dat je er wel uh, bij heel duidelijk een bepaalde seconde zwart of zo moet hebben als je knipt of als een je goed, ja. zoiets. Ja, ja. En waar ja. dat niet gebeurt dat je dat juridisch af kunt dwingen. Dat is wel interessant. Dat zou ja. een goede oplossingen. Je kan, de, de, er is sowieso genoeg technologie die dat ook kan automatiseren of in ieder geval mogelijk ja. maakt dat dat dat een bepaalde verloop van filmpje van, van een, een verloop van een filmpje niet aansluit bij het originele bronbestand, ja. of in ieder geval. Een bestand die eerder op het internet was dan het bestand die je niet aan het kijken bent. Ja, maar dat je niet in de tweede kamer hebt verkozen. dat ja. je had dan er een werk van kunnen maken. Dat zijn waardere hoeveel denk ik. Uh, hoeveel stem heb je? 69.600 te weinig. Zoiets. Nou, heb het wel netjes gedaan. 380 of zo, oh, wow. zoiets. Dus ja, helaas jongens. We gaan ja. het een oplossing. Maar ik doe het al niet kiezen. Volgende keer. Volgende keer. keer. <fhaal> um, dus zover, uh, zover de Tweede Kamer, zover uh, het, uh, de filmpjes, zover de uh, onafhankelijke Kamerleden. Uh, oh, er, er is denk ik nog wel iets anders inderdaad, uh, want uh, ook dat is denk ik wel belangrijk om te benoemen. Uh, we zeggen wel, Kamerleden kunnen niks, maar ze kunnen alles. Zeg maar technisch gezien, ja. is er niemand die hun kan weerhouden van niet de stem uitbrengen die ze zelf willen doen... Als ze maar bereid zijn om over vier jaar misschien zonder baan te zitten. Ja, ja. ja of inderdaad. Ja, nee, dat is, het, dat is het offer dat ze moeten brengen. Je ziet ook dat mensen die lang in de Tweede Kamer zitten vaak wat onafhankelijker en autonomer reage, uh, uh, ageren dan, uh, dan als ze wat korter erin uh, uh, zitten. En uh, ik ben, ben bang ook, dat is ook een kritiek die Kadisha uh, Arif, de afgelopen uh, vorige Kamervoorzitter, had. Dat heel veel Kamerleden toch echt wel doorstromen. En ook tijdens de periode al uitstromen naar een volgende baan. Uh, een beetje de Tweede Kamer een, soort, een mm -hmm. soort stepping stone gebruiken om verder te komen in hun carrière. Ja. Nou, Gelukkig zijn er ook een aantal Kamerleden die, die er echt een beroep van hebben gemaakt. En eigenlijk zijn, het klinkt niet echt heel netjes. Het klinkt niet aantrekkelijk. Maar beroepspolitici zijn wel wat je nodig hebt. Want die, weten, die het is echt een vak. Ja. Het is een handwerk. Je zag ook dat toen Thierry Baudet in de Tweede Kamer kwam. En nog steeds eigenlijk. Dat hij niet echt heel veel kaas had gegeten van het parlementaire handwerk. Niet wist wanneer je een motie indiende. Hoe je dat doet. Hoe je daar steun voor krijgt. Nog steeds volgende keer helemaal. Nee, dat is nog steeds lastig geloof ik. Maar überhaupt uh, stemmingen. Hoe gaan die? Weet je wel. Uh, uh, schriftelijke Kamervragen. kamervragen. Het is best even een, een kunstje. En, uh, als je van buiten komt om het te leren. En, ook om daar handig, en, dan, en dan moet je dat ook nog kunnen toepassen in een soort spel. Waarbij je ook nog als winnaar wil eindigen. Want je wil nou een, een tegenstander wil je... Um, de, de, de loef afsteken. Dus, ja. dus dat is best wel een, een vak. En ik uh, denk dat dat te weinig gewaardeerd wordt. Dat er dan heel erg vaak gedacht wordt dat beroepspoliticus dat is eigenlijk een zakkenvuller, die zit daar eigenlijk voor zijn eigen ja. gewin. Ja, ze hebben een goed salaris. Nou, gelukkig hebben ze een goed salaris. Ja. Geluk, gelukkig hebben ze wachtgeld, want je wil niet dat er mensen in de Tweede Kamer komen die betaald worden door anderen om daar te zitten, stiekem. Ja. Dat is ook grondwettelijk verboden, maar dat is natuurlijk ook moeilijk te... Precies. Nee, ik denk dat het de salaris leven. ook heel Ik moet ook zeggen, uh, toen ik... Uh, aan het geheel bezig was en Femke Merel van Cote net leerde kennen met Splinter ja. en zag wat voor dagen zij maakte, dacht ik echt van ik weet niet. Ik begon echt te twijfelen of ik dat überhaupt, los van hoeveel geld je ervoor krijgt, of ik dat überhaupt zou aankunnen ja, om is... dag in dag uit te drie uur s'nachts te werken en om half negen weer in de auto zitten richting Den Haag. Dus echt echt zwaar werk Ik weet uh, niet alle Kamerleden daar ook uh, aan mee doen, maar Dat geloof gelijk. Dat <laughs> uh, gelijk uh, maar dat is, dat is zeker waar. En alle respect ook zeker voor, uh, voor, die, uh, voor die eenpitters zoals ze we wel worden genoemd. Of de afsplitsers die ja. uh, in een eentje dan doorgaan zoals uh, Femke Merel heeft gedaan. En ja, die, dat kost enorm veel tijd. Je krijgt weinig ondersteuning. Je wordt uh, amper, uh, aan, je komt aan het eind van die lange debat kom je pas aan het woord. Het is echt niet, uh, niet makkelijk om als één... Uh, Um, in je eentje in de Tweede Kamer zitten. En ook niet of in een kleine fractie, zoals tegenwoordig ook heel veel het geval is. We hebben nu ook Sylvana Simons en Caroline van der Plas. Hm. die in hun eentje in de Kamer zitten, Liaan en Haan. Er hm. zijn best wel veel eenlingen nu. Um, er komen er nog meer aan, denk ik, qua afsplitsers. <laughs> ja, denk uh, je? Ja, ik voorzie zo een Wiebren van Haga als een eigen fractie. of een. Uh, um, uh, misschien wel als een Pieter Omzicht. Ik ben heel benieuwd wat die gaat doen. Ik zat laatst te denken dat natuurlijk. Uh, de. De mooiste zet ooit zou zijn in uh, denk ik parlementaire geschiedenis als Pieter Omzigt na de formatie gesprekken af zou splitsen met net één CDA te veel om een, me een meerderheidskabinet te hebben. Dat is, dat is toch een meerderheidskabinet <laughs> zou, ja. Dat is, nou, ik vind ook die, pa die eh, panische um, het vasthouden aan een meerderheidskabinet vind ik ook een beetje overdreven in Nederland. Zeker nu je in de Tweede Kamer zit met, uh, met zoveel fracties. Mm -hmm. Dat is uh, denk ik juist dat smeekt er om, om een om toch op zoek te gaan naar consensus in de Tweede Kamer. Mm. En niet op één thema, maar op verschillende thema's. Of ik bedoel niet met, niet met één coalitie op alle thema's... maar met verschillende coalities op verschillende thema's. En dat is al vaker gezegd, maar dat je dus als minderheidskabinet... heb je het voordeel dat je wel gewoon bijvoorbeeld... zeg VVD en D66, uh, misschien met CDA, vormen een minderheidskabinet. Ja. Nou, dat kan, uh, de angst is dan dat de rest van de Tweede Kamer... dus de, de oppositie heeft dan de meerderheid een motie van wantrouwen aannemen. Dat het KM dus valt. Dat hoeft helemaal niet te gebeuren. Je kunt gewoon zorgen dat je op allerlei thema's steun vindt. Ja. Nou, dat heb je altijd al gezien bij SGP's. Bijvoorbeeld bereid om te steunen. Maar zelfs Jesse Klaver is in het verleden van, van, van harte bereid geweest... om Rutte te steunen. Ja. Tot in het overdreven toe zelfs. Uh, dus dat lukt, en het lukt eigenlijk nooit om de oppositie echt te verenigen. Tenzij je, nou ja, onlangs was het dan bijna zover... dat die motie van wantrouwen werd gesteund. Ja. Dat scheelde echt alleen maar... Uh, ja, dat het, het was, echt alleen maar, het was alleen maar de, ja, de coalitiepartij die dat... Uh, de oude coalitiepartijen die, die dat tegenhielden. Maar verder is dat best wel zeldzaam. Dat er zo'n zo eensgezindheid is onder de coalitie. Want PVV en GroenLinks zijn hetzelfde met elkaar eens. Weet je wel. Mm. Dus dat is eigenlijk, het voordeel daarvan is dat allerlei debatten... dus wel naar de Tweede Kamer gaan... Um, of, of, of dat dat zwaart, het zwaartepunt in de Tweede Kamer komt te liggen, hoop je. Ja, ja, ja, dat, ja natu maar. Natuurlijk wordt er in achterkamertjes van alles voorgekookt, uh, want dan gaat Rutte met, met de klaver zitten en met En Met iedereen lopen klaverjassen van wat geef, ik, wat geef jij mij, wat geef ik jou. Mm. Maar uiteindelijk is wel, uh, de, de, wordt de, coalitie echt, of de oppositie betrokken bij het, uh, bij het regeren. En dat ja. is eigenlijk iets wat je um, wel zou moeten willen, want anders staat hij. De oppositie stond heel vaak bij het spel met die coalitie, gewoon een rangen gesloten houdt. En zegt: ja, wij hebben gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer, we rammen het erdoor. Je hebt afgelopen jaren wel gezien dat vaak. Dat zag je ook bij, de, bij het debat over de minister en de ministerraad, natuurlijk. Ja. Dat was eigenlijk van: dat was eigenlijk gewoon. De, de coalitiepartij stond daar en zei: van ja. Uh, zo is het gegaan en ja. het, was niet, het was helemaal niet erg. En eigenlijk werd het van: ja, je kunt alles niks maken. Maar het maakt ja. helemaal niet uit wat in de debat gebeurt. We hebben al afgesproken hoe het afloopt. Ja. En dat is hoe het afloopt. Ja, en zoals voor de BUNE, dan, uh, dan moeten ze natuurlijk nog een beetje boos doen. En dan moet Rutte nog een beetje uh, met gebogen hoofd. Uh, ja, precies. Maar die gaat natuurlijk gewoon uh, in, al JOLO niet op de fiets naar huis. Uh, <laughs> uh, dat weet je nu al. En um, dat, dat vind ik ook wel een beetje problematisch aan Mark Rutte. Uh, misschien is dat een goed bruggetje naar. Um, zijn interview in Nieuwsuur waar iedereen naar gekeken heeft. Of mm -hmm. in ieder geval waar veel mensen het over hebben gehad. Want hij zou daar radicale plannen presenteren over macht en tegenmacht. Nou, die plannen waren niet zo radicaal geloof ik. Um, dat viel erg tegen. Maar wat mij vooral tegen de borst uit is dat Rutte dat doet. En Rutte is juist de persoon die uh, uh, afgelopen jaren uh, er blijk van heeft gegeven. Dat hij helemaal niks heeft met tegenmacht. Zeker um, nog, hij vindt zichzelf de macht en hij wil graag de macht houden. En de Tweede Kamer lijkt hij maar lastig te vinden. Hij vindt het leuk hoor, dat spel. En hij kan het goed spelen. Ja. Maar wat ja. hij doet is gewoon via allerlei slinkse wegen gewoon zijn zin krijgen. En dat, dat, dat is knap voor hem. Alleen het is voor het land en voor de democratie niet heel erg gezond gebleken. En dat is weer iets wat, wat hem wat minder geloofwaardig maakt om het in de toekomst ook weer te doen. Mm. Mm. Nog los van dat ik vind dat eigenlijk de Tweede Kamer geen tegenmacht is, maar dat de Tweede Kamer is constitutioneel gezien, staat rechtelijk de macht. Mm. En de regering is de uitvoerende, uh, het uitvoerende orgaan, maar staat eigenlijk is de dienst in dienst van de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer is eigenlijk opdrachtgever van de regering. Mm. En uh, niet andersom. Um, en vaak wordt de Tweede Kamer wel behandeld als lastig, als uh, nou, minder belangrijk voor de regering. Als een soort... Ja. Uh, zijlijnschrijvers. Ja, ja, zijlijnschrijvers gehoord. Die worden moeten worden genomen. Het liefst gaan de ministers ook liever e eerst in de media een verklaring geven voordat ze uh, in de Tweede Kamer verantwoording komen afleggen, weet je wel. De Tweede Kamer mag wel even iets meer... Uh, op een, zelfbewust worden ook. En Dat kunnen ze alleen maar zelf doen. Ja. Uh, wat je zei, van die Tweede Kamerleden, ze kunnen niks, nou ze kunnen wel wat. Ze kunnen dan ook gewoon de macht naar zich toe trekken. Ze Zij zijn de macht. Ja, de potallige oppositie kan ja. een minderheidskabinet afdwingen. Ja. ja, precies. Nou ja, dat, uh, dat, zou, dat zou mooi zijn. Okay. Ja. ja, dat zou ook een goede zijn. En nou, nog los daarvan denk ik dat het heel belangrijk is dat individuele Kamerleden ook kunnen op een strepen staan. Dat ze zorgen dat ze de, de juiste ondersteuning krijgen van hun fractie. Mm. Uh, dat het geld wat daarvoor wordt uitgedeeld, dat het ook bij hen terechtkomt, bij, de juiste, bij ondersteuning. Dat ze de Tweede Kamer, het de, de, de ambtenarenapparaat van de Tweede Kamer zelf dat ze dat goed gebruiken, want het zijn ontzettend goede ambtenaren die kunnen helpen om uh, het debatten voor te bereiden. Mm. Uh, of om allerlei uh, ja, uh, middelen in te zetten voor, voor uh, zoals ook de parlementaire enquête bijvoorbeeld. Mm. Er wordt nu goed gebruik van gemaakt van dat middel, maar dat, uh, dat is ook soms gewoon nodig. Dat is, dat is een ding, en ik vind ook dat Rutte daar um, op zich zou het leuk zijn als hij uh, nog vier jaar in de Tweede Kamer zou zitten, want hij is wel een leuke en een, een, een vaardige politicus. Maar hij laat zich nu in de Tweede Kamer, laat hij zijn partij leiden door Sophie Hermans, hm. zodat hij zelf uh, de formatie doet en uh, nog verantwoording aflegt over uh, wat er allemaal is misgegaan hm. uh, in de eerste formatiegesprekken en zo, um, door Sophie Hermans. En dat, is dan, dat vind ik dan echt weer uh, niet echt een voorbeeld van respect voor de Tweede Kamer. Um, dat, oh. is, dat is natuurlijk niet door Rutte zelf geregeld, maar dat is althans niet helemaal letterlijk alleen. Maar heeft het wel zo geansaneerd heb ik het idee. Omdat Sophie Hermans de, zijn voormalig assistent is. Dat is sowieso mm. een slecht beeld. Mm. Voormalig persoonlijk assistent. is De zus van zijn huidige persoonlijke assistent. Mm. Zij is de dochter van Luc Hermans, VVD-coryfée. Die volgens mij ook heel goed is met Mark Rutte. Okay. Dat is niet... En ik zeg helemaal niks over de kwaliteiten van Sophie Hermans. Um, hoewel ik in de laatste debatten die ik heb gezien, vond ik er heel zwak. Maar um, ze, ze, zal, ze zal best wel iets kunnen. Ze heeft, de Afgelopen vier jaar heeft ze in de Tweede Kamer gezeten. Maar ik vind het niet kunnen als je zegt macht en tegenmacht. En de Tweede Kamer moet uh, meer aan het, uh, aan het roer staan. En de regering moet, uh, moet uh, he, minder machtmisbruik plegen, eigenlijk. Dat je dan dus je grootste partij laat leiden. In een tijd dat dus de Tweede Kamer heel kritisch de vorige regering uh, ondervraagt en de formatie volgt waarin Mark Rutte een heel dubieuze rol speelt en op zijn uh -huh. minst heel veel uit te leggen heeft uh -huh. en, en echt hem bescheidenheid past, dat zegt hij zelf ook de hele tijd. <lacht> nou, toon het dan ook en zet niet, laat niet je partij leiden door, uh, door, door je ex-PA uh, en de zus van je huidige PA. Ja. Dus eigenlijk zeg je Sofie Helmans heeft gewoon niet genoeg ruimte tot Mark Rutte. Nou, in ieder geval, zij, zij, en dat blijkt ook wel, maar zij heeft natuurlijk in ieder geval niet alle, de kaarten niet echt mee om, zeg maar, tanden te, te laten zien richting Mark Rutte. Want ook de eigen VVD mag best wel eens eventjes Rutte stevig ondervragen en mag het thema van macht en tegenmacht juist wat kritischer naar voren komen. Ja. Als, iets, als de uh, hele omzicht gate iets heeft laten zien, is dat het heel verfrissend is als een lid van de coalitiefractie CDA uh, zich zo uh, kritisch betoont. En dat daar in het, in het, in het uh, kabinet, bedoel ik, door Mark Rutte, maar ook door, door Kaag en Hoekstra, geloof ik, in ieder geval breedheid in het kabinet veel over gesproken is. Um, en, en, en, en straks probeert hem te sensibiliseren. En dat zijn toch, uh, als je daarvoor nadenkt, is dat toch iets dat een coalitieparlementariër uh, op zo'n manier eigenlijk besproken wordt als een probleem, in plaats van als iemand die ja, een luizende pels is, maar die misschien wel uh, het punt heeft mm -hmm. en niet. Eh, in plaats van de focus op de problemen die hij aankaart ga je op de boodschapper zelf ga je richten. Ja, dat, is, dat toont niet echt heel erg een, een democratische mindset. En als dat dan het probleem is, en in deze heikele periode, zo tussen twee kabinetten in, net na de verkiezingen en een heel moeilijk formatieproces, laat je je fractie leiden door, door iemand als Sophie Hermans. Dat, dat is gewoon echt, alleen al voor de beeldvorming is dat desastreus. Ja. Ja. Um, nog ongeacht of zij inderdaad haar werk uh, wel kan doen, of ze die kritische noot ook kan toevoegen, en ik heb het idee dat ze helemaal niet op uit is, dat zij gewoon helemaal niet uh, vindt dat Rutte dingen fout heeft gedaan. Ik, ik, ik verbaas me inderdaad ook überhaupt op het gebrek aan reactie vanuit de VVD zelf ja. op, op Rutte en hoe eigenlijk eensgezind de VVD achter Rutte blijft staan. Ja, vergis je niet. Er zijn, uh, er zijn er is over één of twee VVD'ers zijn gevonden door de media die echt uh, kritisch waren op Rutte. Ja. Dat, maar het waren mensen die geen carrière meer hadden te maken binnen de VVD en en er zijn een paar mensen geweest die heel erg positief waren over Rutte. Die steeds weer terugkomen. Oei Dozental, uh, uh, hoe heet je weer? Uh, Frateve, uh, hoe weer? weer onze gezellige wijnkoopman uit de uh, voormalig tweede kamer. Uh, mm. uh, uh, God, weet je. Ik uh, heb geen idee. Uh, uh, nee, ik kom zo op zijn naam. Um, maar voormalig uh, Tweede Kamerlid, die altijd heel positief is over hem. Uh, nou goed, en er was het nog zo dat je naar nou, Annemarie Jorisma zelf natuurlijk. Ja. Die zelfs ja, tot, ja, ja, ja. tot Twitter heel uh, ontzettend deden toonde. <gül> tegen de jongeren. Tegen de jongeren. Je organisatie, waar ze kritisch waren op Rutte. En uh, echt lachwekkend. Dus die categorie heb je. En dan heb je een hele grote groep, volgens mij, van VVD'ers. die heel erg met Rutte in de maag zitten. Want Rutte heeft een Heel doodstil partij... zijn ook. Ja, heel doodstil dood zijn. Dat is onder andere de Tweede Kamerfractie zelf. Nou ja, die zit natuurlijk nu met Rutte in de fractie. en uh, moeten hem straks waarschijnlijk gaan steunen als premier. Dus dat, die, mm -hmm. of dat hopen ze. Dat die. Maar Rutte heeft natuurlijk hun partij groot gemaakt. Hij heeft tien jaar lang als premier geweest. Volgens heel veel VVD'ers met een groot succes. Ik laat mm -hmm. even in het midden, of dat, dat, wat mijn mening erover is, maar genuanceerd, laat ik het zo zeggen. Maar um, uh, voor een succesvolle premier die de VVD groot heeft gemaakt, die uh, keer op keer verkiezingen wint. Mm -hmm en die zouden ze dan moeten gaan afvallen. Dat is ook iets wat binnen VVD niet gebeurt. VVD is een gezelligheidspartij. VVD is een partij van, uh, van een bitterballen en een bier. Uh, of een whisky en een sigaar misschien. Maar uh, je ziet ook weinig uh, backstabber uh, acties... zoals bij de PvdA heel erg normaal is. Mm -hmm. uh, stoten die worden uitgedeeld. Um, en los daarvan uh, hebben heel veel mensen... gewoon belang bij uh, positief over Rutte praten. Uh, mm -hmm. en, uh, of, of in ieder geval niet negatief over hem praten. Mm -hmm. En niet dat beeld versterken. Dus zodra... Hoe meer kritiek er komt op Rutte, en die is afgelopen tijd heel hevig aanhoudend, lang aanhoudend hevig geweest. Hoe meer je mee ziet dat heel veel VVD'ers inderdaad het zwijgen te doen. Maar ik weet van heel veel van individuen die bij de VVD zitten of zaten of uh, daar uh, vrij hoog in zitten, dat er heel veel kritiek is op Rutte. En dat ze heel erg in de maag zitten met deze ongeloofwaardige ja. uh, positie die hij nu heeft als soort ja. van uh, de versterker van de democratie. Uh, ik zag op Twitter een mooie vergelijking, ik heb hem ook even gejat, maar van uh, de pyromaan die, die steeds weer brandweercommandant wordt. Ja, wie was dat? Wie was dat? Ik heb hem net ook even op Twitter nog opnieuw in een andere vorm, heb ik hem nog even <laughs> gedeeld van is deze pyromaan, is de, is de pyromaan al benoemd tot brandweercommandant? <laughs> Want terwijl we dit opnemen is een debat bezig in de Tweede Kamer. Ja, inderdaad, inderdaad. De, de, de, er is nu het formatiedebat gaande. Ja, uh... zo was episode. Ja, we zijn nu de dag voor hemelvaart. Hè. Dat is... Ik denk dat het helemaal via het weekend alweer een periode van cool down wordt en ja, uh, ja we zullen het zien. Even terug naar uh, Rutte's uh, radicale ideeën die hij in het nieuws uh, yeah. wilde presenteren. Ja, daar kunnen we kort over zijn. Waar heel weinig <laughs> van terecht kwam denk ik. Nou, ik, ik. Ik vond het een heel raar interview, want ik, je zag daar een beetje een zwijmelende premier die eigenlijk als een soort van van, jongens, ik weet dat ik het best uh, yeah. heb en ik ga het uh, verbeteren en je yeah. moet op mij vertrouwen en het gaat goed komen. En hier heb ik al deze geweldige ideeën uh, waarvan ik waarvan ik uiteindelijk dacht, nou, volgens mij hebben we dit allemaal al. Maar het komt er eigenlijk allemaal op neer dat we Rutte nu moeten gaan vertrouwen. Hij heeft intern gekeken en hij heeft radicale yeah. ideeën, maar we moeten niet verwachten dat hij alles heel anders gaat doen. Yeah. Um, en twee, ik vond Marilla twee weken best goed. Ze sprak hem yeah. goed aan op een aantal zaken. Maar wat dat ik alleen ook. wel jammer vond, is dat, dat die vraag, dat een specifieke vraag niet gesteld wordt. Wat ik ook in het debat rondom Rutte niet terug zag komen. En dat is de vraag om: uh, Kijk, Rutte heeft natuurlijk, er is een functie-elders bespreking geweest. Wat dat precies ingehouden heeft, daar gaan we nooit komen. Is ook niet nee. zo heel. Wat daar precies gesproken is. Vervolgens is dat uitgekomen en is dat opgedoekt. Of was de poging dat opgedoekt werd. En heeft Rutte gezegd, ik heb dat nooit gezegd. En uiteindelijk bleek dat hij het wel gezegd heeft. Hij heeft in dat gesprek, in dat interview, heeft hij nog iets anders gezegd. Namelijk dat niemand zich ging verantwoorden voor wat daar stond. En wat ik wil weten, wat ik nog dat misschien de belangrijkste vraag vind en ook wel misschien... Een sterkere indicatie van de positie die Rutte zich waant... is dat hij het denkt te kunnen bepalen of mensen verantwoording af gaan ja. leggen of niet. En niet ja, bedoelt... dus mensen van zijn eigen partij, maar mensen van een andermans partij. Je bedoelt dat interview wat hij toen gaf uh, op het Binnenhof, uh, ja. buiten, ja. Uh, waarin hij toen werd gevraagd van uh, gaat er iets, uh, gaat er ja. over gedebuteerd heb je, worden. Heb je het ooit gehad over Pieter zeggen. Ja. Nee, heb ik het niet over gehad. En uh, gaat iemand dat nog uitleggen? Ja. Nee, dat kan ook helemaal niet, want we zijn afgepakt. Dat was de eerste reactie op die natuurlijk die Oloma ja. niet zien. Ja, nee, we hebben we het over hetzelfde gesprek. Ja, dat klopt. Dat is heel boeiend inderdaad, dat hij dus, uh, ik vond het ook echt typisch. Waarvan je eigenlijk al weet, uh, hij even met zijn handen in de koektrommel gezeten. Want <laughs> hij wil zo snel de deksel erop doen. Uh, <laughs> hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, nee er gaat niemand op hem achterkomen. Dat kan ook helemaal niet. zijn nee, zijn aangetreden. Zijn die mensen verdwenen of zo? Ja. <laughs> ze zitten nog bij hem in het demotionaire kabinet. Ja. Uh, Tenminste, de, de Olongren. Uh, Joris, mij dan als uh, uh, fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Uh, ze lopen daar op Binnenhof rond. Dus uh, je kunt ze zo eventjes aan hun jasje trekken. En anders laat je ze komen. Um, en de Tweede Kamer is werkgever van, de, of opdrachtgever van die, van, die, van die informateurs geweest. Van die verkenners heet dat. En uh, dus die kunnen gewoon altijd nog ook achteraf. Het is natuurlijk heel raar als jij een baan hebt, uh, of een opdracht uh, als ZZP'er. en je gaat uh, uh, weg. En de volgende dag mailt je opdrachtgever. Oh, het ja, trouwens. Uh, we willen dan nog eventjes de stukken, die e-mails die je hebt, we gaan nog eventjes nee, nee, dat ja. dossier hebben. Nee, nee, dat, nee dat, dat kan, hebben we niet. Nee, kan ik, helemaal niet. ik weet het niet meer, hè? Nee, ik weet het niet over? <laughs> Alsof je die ook niet meer hebt dan, hè? Ja. Maar dat zeiden die verkenners ook, dat ze die communicatie dus niet meer hadden, omdat ze het allemaal hadden overgedragen aan de volgende verkenners. Dat waren Koolmees en Van Aark, geloof ik. Je gaat me niet vertellen dat zij niet en ergens een bijlage en e-mailen bestaan waar dat ze, ze het allemaal op fysiek papier hebben overgedragen en ze zeggen ja nee dat hebben we nu niet meer alsof dat, alsof dat niet inderdaad via digitale weg gaat en dat je gewoon een mail stuurt en dat je zelf nog een afschrift van die mail hebt ja. weet je of van die bestanden inderdaad ja. of dat je niet gewoon een mapje hebt op je laptop of, uh, dus dat is een heel rare sowieso dit was eigenlijk een hele rare gang van zaken en wat jij zegt was wel grappig het ging er al lang niet meer om wat nou dat functie elders uh, precies betekende hoewel dat natuurlijk wel heel relevant is als, uh, als het wel in, in ja. de sfeer is geweest van, wat moeten we met omzicht? Dat is wel iets, uh, nou, opmerkelijk en misschien ook wel heel, du uh, heel dubieus kan het zijn, als dat in de eerste informatiegesprek altijd uit de tafel komt uh, door iemand als Mark Rutte, die juist uh, gevallen is in het vorige kabinet over de dingen die Pieter omzicht aankaartte. Dus laten we dat ook niet brachtaliseren. Maar goed, daar ging het lang niet meer over. <lacht> het ging gewoon over wat is hier eigenlijk aan de hand en waarom wordt het verzwegen? Uh, tot met ook dat uh, de, uh, een van de weinige momenten waar, waar Baudet ook uh, het parlementaire handwerk deed, namelijk een goede vraag stelde. Laat, hoe laat heeft hij precies oh ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, gehoord dat er toch functie elders uh, in de natuur stond van de, van de verkenners. Ja. Um, en dat was een half acht ochtends. Dus en de rest was een half tien of zo. Ja, ja, en dat was en dat Rutte niet snapte dat hij dat dat het een probleem was dat hij andere informatie had, dat hij eerdere informatie had uh, als, als, als, als, als, als gelijkwaardig partner in de informatieperiode. Nou ja, goed, dat, en dat haakt weer aan, sorry, ik praat eromheen, maar dat haakt ook weer aan dat, dat punt bij wat jij zei, over dat, wat hij van Binnenhof zei, alsof hij mensen dus als een puppetmaster kan bespelen, dat bleek ook wel weer dat hij dus gewoon echt van geen kwaad bewust was, dat hij dus van, we weten nog steeds niet van wie, maar dus een tip kreeg om half acht ochtends, dat hij dus niet leek te snappen dat hij dan in problemen bracht, en dat ook de Tweede Kamer even zo, dat bijna even normaal leek te vinden. En toen na een paar seconden... Je hoorde Baudet zelf ook even zo... Oh, Tof, ja. wacht even. Ja, wacht. En dat liep hij toch weer terug aan de microfoon ja dan wil ik toch even weten hoe dit zit. En, en toen ging die pas aan van ja dan gaan we dat kantoor van die, van die verkenners overhoop halen. Vond ik ook een hele leuke beeldspraak alsof je dan met z'n allen zo op, hè, ja, in ja, mars tempo ja, ja. oprukt naar het kantoor van de verkenners en um, nou, de, de deur sealen en uh, weet je wel. Um, dat vond ik ook heel grappig hoe je dat dan gaat doen en, en hoe, hoe dat kantoor er überhaupt uitziet en hoe je in een digitale tijdperk wat voor informatie je dan denkt te vinden fysiek. In <laughs> maar goed, um, dat was, dat was, het was een hele, hele leuke, gekke tijd eigenlijk. Maar dat, dat Rutte, nogmaals, sorry, terugkomen op jouw punt. Dat Rutte inderdaad uitstraalt, dat hij iets te goed weet hoe de hazen lopen. Dat hij iets te veel mensen in zijn zak heeft. Dat hij het iets te normaal vindt. Dat hij dus gewoon via via al informatie krijgt. Dat hij uh, kan bepalen dat hij de verkenners niet, uh, niks hoeven uit te leggen. Of dat er niemand meer uh, erachter zal komen. Omdat, uh, dat het boek gesloten is volgens hem. Dat hij eigenlijk ook denkt dat hij daarmee het boek kan sluiten. Dat zijn wel... Uh, signalen van iemand die toch een beetje van wie de macht naar het hoofd is gestegen, vrees ik. En uh, ik denk niet, grappig genoeg, dat Rutte uh, een narcistische leider is die het voor zichzelf doet, uh, ter meerdere in een glorie. Ik denk dat hij zelf echt denkt dat hij het land ook verder helpt. Maar ook dan kun je wel machtsverslaafd zijn. Ja, ik denk. Uh, en, ook, en ook blind worden voor je ja. eigen fouten. Ja, ik denk niet dat Rutte een kwaadaardig persoon is. Ik denk dat hij een bureaucratische Machiavellian is. Ja. Dus hij kijkt naar modellen, naar bureaucratie, naar, ja. naar, naar het politieke spel. En hij is een Machiavelaan Of Machiavellian. Machiavellian, ja. Ma Machiavelli. Uh, hij is aan de macht en hij moet de macht behouden. Want als hij aan de macht ja. is, is dat goed. Dus pragmatisch eigenlijk. Pragmaticus. Hij gelooft niet echt ergens in. Behalve uh, de modellen. Als hij op zijn knieën moet. Als hij zichzelf moet, met een zweep op zijn rug moet slaan. Ja. Om als wat hij fout heeft gedaan. doet hij, ja. dat, doet hij dat met, met overgave. Ja. En dat is... Op zich niet erg. Even los van het dat bureaucratische, dat je, dat je als Machiavellian denkt van ik moet zorgen dat de macht behouden wordt en mijn, ja. uh, of de reden dat ik de macht heb is omdat ik kan zorgen dat, dat het meest, meest orde is, is op zich niet een probleem. Want zolang jij nummer 1 bent, gaan mensen achter je aan. Of je het nou goed doet of niet. Mensen willen je gewoon hebben. Mensen willen je gewoon pakken. En dan wil je, je dat een goede leider zichzelf goed kan verdedigen. En ook uh, overtuigd is dat hij de goede leider is. Maar er is een. Er is, een, er is een grens op het moment wanneer jouw positie als leider da datgene is die zorgt voor, de, ja. uh, voor, de, voor, voor het gebrek aan stabiliteit, voor het gebrek aan vertrouwen, voor dat soort dingen. Als je zelf het probleem geworden bent, ja. als je zelf het probleem ge geworden bent, de, zeg maar de, de, de rechtvaardiging zoals lijkt het voor Rutte om uh, de baas te blijven, is omdat hij al zo lang de baas is geweest. Ja. En we moeten het land gaan repareren. En we moeten dit gaan doen, we moeten dat gaan ja. doen. Wederom, we kunnen niet de Pyromaan brand <laughs> laten oplossen. Ja, ja. En dat is denk ik wat, wat het grootste probleem is. Niet zozeer dat hij de macht wil behouden. Dat, dat is denk ik heel goed voor een leider. Maar de manier waarop hij daaraan aan doen is en hoe lang hij al bezig is. En de problemen die dat met zich meebrengt. Ja, dat is een goede, goede analyse. Ik kan me daar wel in vinden. Wat ik ook altijd, wat me ook opvalt, is dat Rutte van een soort generatie lijkt te zijn, misschien wel het, het boegbeeld van een generatie van manager-bestuurders. Ja. Dus uh, je ziet dat heel erg aan Erik Wiebes, die inmiddels dus afgetreden is, maar dat is echt zo'n figuur. Um, maar het Hoekstra en die jongen zijn er eigenlijk ook wel een voorbeeld van. Um, vooral Hoekstra, denk ik, uh, het zijn heel erg managers, het zijn probleempjesoplossers. Mm. oplossers Kool, Koolmees is er ook wel een voorbeeld van. Mm. Uh, over alle partijen zitten ze hoor, uh, niet alleen bij VVD of, zo, of CDA, maar mm. um, uh, dat, dat je ziet dat jonge uh, bestuurders... Misschien was er ook al wel het eerste voorbeeld van. En zijn ministers dus ploegen ook wel. Maar um, van echte bestuurders die graag probleempjes oplossen... en waarvan je ook denkt, ja, dat, daar kun, je, dat kun je best goed. Zeker als er geen crisis is, mm -hmm, mm -hmm. Uh, dan gaat dat prima. Ja. Ook soms als er crisis is, heb je ook gewoon goede managers nodig. Die dat, dat kan ook heel goed gaan. Ja. Je ziet wat, wat Fernand Grapperhaus heeft gedaan op uh, uh, Justitie en Veiligheid. Dat is een ministerie wat jarenlang heel erg problematisch was. Dat gaat eigenlijk de laatste tijd best goed. Weet je wel... Um, dus dat kan best ook nodig zijn of, of nuttig zijn. Maar ik heb wel altijd, altijd het idee bij zo'n Erik Wiebes. En ook een beetje bij Mark Rutte. Ja, um, we leven in een democratie. Maar dat, dat is een beetje aan jullie voorbij gegaan. Jullie willen gewoon graag probleempjes oplossen. Dus of je nou zeg maar in een dictatuur moet zorgen dat de treinen op tijd rijden. <lacht> of in deze democratie probleempjes moet oplossen. Dat maakt jou niet zoveel uit. <lacht> ja, en ja. dat is niet, uh, daarmee verklaar ik ze niet voor halve naties ofzo. Maar gewoon wat je zegt, bureaucraten. Een beetje principeloze bestuurders die vanuit bepaalde... Dat ze heel beperkte principes hebben van macht of van orde of van uh, uh, wettelijkheid, uh, ja. dat het juridisch allemaal klopt, maar die niet echt gepassioneerd, um, die niet zo, zo met tranen in de ogen met de ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagen, ja. affaires ziet praten, zoals ontzicht, ja. of uh, die niet snel vurig um, uh, en doorvoeld pleidooi ziet houden voor de democratie. Ja. We zien bij elke persconferentie dat Rutte ja. over emoties praat op de meest robotachtige manier. Ja, precies. Ja. En we snakken er allemaal zo naar. Ja, en daarom was, <laughs> daar was eigenlijk ook die vraag van Thierry Baudet ooit in dat debat met Rutte van hem, waarom, wanneer heeft hij voor het laatst gehuild, was helemaal niet zo'n slechte vraag. Hmm. Um, omdat het wel aangaf dat Rutte een, uh, uh, daarna werd het vrij dramatisch, omdat er een, ook een miscommunicatie was over wanneer dan die, was, die zus was overleden geloof ik, of iets. Ja. Um, en, en Baudet kan het ook zelf helemaal niet. Maar uh, die uh, emotionele kant uh, heeft Baudet ook namelijk helemaal niet zo. Um, al smeert hij daar wel mee, maar ik dacht niet dat hij dat echt, dat hij dat echt, uh, dat de gevoelde ja. emotionele binding met de democratie heeft. Dat geloof ik ook niet. Maar, um, of met het volk of zo. Maar dat was een goede vraag, omdat Rutte eigenlijk inderdaad een robot is. En... Uh, dat, zolang het goed gaat en hij lacht en hij weet op welk moment hij moet lachen dan is dat gewoon uh, ge ja, gaaf, leuk land, weet je wel maar na een aantal jaar is dat wel uitgewerkt en zeker als je in een diepe crisis zit waarin eigenlijk ook de coronamaatregelen bijvoorbeeld ook nauwelijks kritisch werden ondervraagd, behalve door echt een hele kleine groep. en nou, je ja. hebt Willem Engel ook in je podcast gesproken, maar uh, uh, behoorlijk uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, doorgedraaide mensen soms, papi mm -hmm. zou je kunnen zeggen, dat er nauwelijks een redelijke uh, kritische uh, uh, tegengeleid was tegen dat coronabeleid. beleid Het was een soort, uit, uh, uh, een soort uitrollen van allerlei oplossingen voor probleempjes. Ja. En het hele coronabeleid beleid leek wel gewoon uh, erop, uh, ging daar eigenlijk vanuit. Het probleem is de ziekenhuizen moeten leeg. of de mm. ziekenhuizen moeten niet verder vol. En daar gaan we alles op. op, op via een soort matrices gaan we alles daarop instellen. Uh, uh, alsof het een soort. Uh, ja, computeralgoritme was. En dat is volgens mij niet hoe bestuur werkt. En dat heeft volgens mij heel veel mensen tegen zich. Uh, tegen het bestuur ook gekeerd. en het vertrouwen erop worden geschaad in. Uh, ja. Als de democratie, als je dat uit onderzoeken niet echt duidelijk blijkt, Een onderzoek van vorig jaar eigenlijk nog laat zien dat het politiek vertrouwen juist, juist heel hoog was. Maar dat is mm. aan het begin van die coronacrisis. Mm. Dan krijg je ook het rally around the flag idee. Ja, en, precies, en, want... en dat mensen in, in, in kritische crisis steunen ze juist de regering. En zelfs maatregelen als de avondklok schijnen nog uh, best wel uh, tot meer sympathie te, te, mm -hmm. te, te, te leiden. Omdat mensen toch denken van nou, er gebeurt tenminste wat. Mm -hmm. Dus dat is niet helemaal gezegd. Maar ik, links... weet, ik weet zelfs nog dat ik, dat ik bij de avondklok uh, helemaal verblind was. Omdat ik dacht, eindelijk, eindelijk die, die mensen die me blijven feesten, eindelijk worden gestraft. <laughs> dat ik helemaal niet nadacht over, wacht even, wat betekent dat? Dus, dus ja. echt vanuit een plek van afgunst was ik er blij mee. Toen ik een beetje ging nadenken, okay, wat, wat hangt ja. die avondklik keer, wat doet dit? Dus ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vond het een uh, zelf... Uh, Eigenlijk de meest onmenselijke maatregel van de, van de coronatijd. Denk ik ook, uh, ja. Niet, niet omdat, uh, ik denk dat de, eigenlijk een schade, de emotionele schade, bijvoorbeeld van het sluiten van scholen of zo, erger was. Of uh, in mijn geval de horeca of, uh, <lacht> uh, weet je wel, of, of een concertgebouw of museum. Dat de emotionele schade die geleden is door, door mensen en door groepen veel erger was van andere maatregelen dan van die avondklok. Want ja, is het nou zo erg om voor negen uur of voor tien mm. voor uur naar bed te gaan of naar binnen te blijven? Nee, eh... Uh, ik moet een nemen, dan kun je buiten wandelen, weet je wel. Maar ik vond vooral het principe, vond ik eigenlijk het meest, uh, meest uh, weerzinwekkend dat je in een vrije, vrije open samenleving illegaal op straat bent. Dat vond ik eigenlijk iets ja. wat, uh, wat ik nooit heb, nooit heb kunnen accepteren. En wat ik, uh, waar ik nog steeds een beetje boos om word als ik aan denk, hoe makkelijk Nederland daarin is meegegaan. Ook wat doen andere landen dat ook, weet je wel, Ja. ja. Uh, in zuidelijke landen in Europa is het heel normaal dat de, de overheid gewoon uh, de staat heel machtig is en heel sterk is mm -hmm. en uh, wordt heel erg gekeken naar de staat als een soort verlengstuk van, uh, van, van, van de bevolking, maar mm -hmm. uh, wel, vanuit de, uh, wel ook wordt autoritair ingrijpen heel erg uh, uh, geaccepteerd. Mm -hmm. In Spanje had je op een gegeven moment zelfs een periode dat je niet op straat mocht zijn, ook overdag niet, weet je nog, toen moest je mm -hmm. op een naar de supermarkt huh? en als je niet kon aantonen dat je naar de supermarkt ging of terugkwam. Dan, je terug, dan, dan je terug krijg je ja. weet een beetje, met een mitrailleur. Een beetje je huis weer geschoten. Uh, je krijgt honderden euro's poeten, weet je wel? Ja. In één keer. Dus dat was nog erger. Maar, um... Laten we heel even. Ja. Uh, ik ga, ik ga weer terug naar een specifieke vraag. Want ik, ik vind het wel leuk. Ik, ik, dit... We kunnen uren door praten. Precies. Ik. ik vind zulke gesprek ook het leukste. Maar we hebben nog een kwartier. En waar ik nog wel benieuwd naar ben, is. Wat jij hoopt. Wat, wat is denk je voor jou de meest wenselijke situatie. om weer terug te gaan naar een. Uh, naar een gezond parlementaire verhouding tussen kamerleden. Ik denk, en dan mag jij daarop schieten. Ja, ja, ja, ja, wat ik denk is dat een minderheidskabinet op dit moment de beste oplossing is. Eén, uh, omdat de oppositie dat kan afdwingen. Twee, omdat het dan niemand hoort vertrouwen. Maar dan moet het... Dan moet een debat gevoerd worden, dan moeten mensen overtuigd worden. En of dat nou gedeeltelijk bij achterkamers is gebeurd of niet, vind ik niet zo'n groot probleem. Want het debat moet dan alsnog hard worden in de Tweede Kamer. En, uh, en dan kan, kan de... Nou ja, goed. Laat ik het daarbij houden. Mm, ja, ja, nou, uh, ik heb hier iets over gezegd, maar ik ben het heel met je eens dat minderheidskabinet heeft dat voordeel uh, heel erg. Dat je na het vertrouwen weer, weer kan laten toenemen... Het vertrouwen ook van de burger in de politiek, maar ook het vertrouwen van de Tweede Kamer in de regering. Uh, onderling vertrouwen in de Tweede Kamer misschien wel. Door samen te werken inderdaad. En uh, oppositie wil niet zeggen dat je altijd maar alleen maar uh, moet controleren of tegen moet zijn. Mm -hmm. of, uh, hè? Uh, het kan ook zijn dat je juist voordat een bepaald beleid gemaakt wordt, dat je mee kan praten. En dat zou eigenlijk nog veel, veel nuttiger zijn. Je ziet ook dat daar best wel behoefte aan is bij partijen van, van ja 21, en FVD tot een SP. Dat er echt best wel behoefte is om gewoon, van te, in plaats van dat er fouten gemaakt worden, en dat je daar keihard op gaat hameren, mm -hmm. dat je gewoon van tevoren kan voorkomen dat die fouten gemaakt worden. Of dat in jouw ogen het beleid ja. zo wordt bijgestuurd dat je er ook in kan vinden. Ja. En dat kan misschien voor de een zijn op klimaatbeleid, voor de ander op een... Uh, Um, ik had laatst nog te denken, bijvoorbeeld al die lelijke windmolens. Weet je wel. Ik ben er ook, uh, die windturbines, ik ben yeah. er ook heel erg tegen. Tegelijkertijd ben ik wel weer voor windenergie. Dus uh, waarom zou je niet gewoon um, windmolens bouwen, ge geheel in de stijl van de oude windmolens? Zeg maar, de zaantische stand. Ja, oh, yeah, maar. Cool, cool. Maar dan met een turbine erin. Yeah. Zodat je, zeg maar, dan heb je voor de conservatief, heb je daar, nou, kijk eens hoe mooi, Nederlands trots. Dan heb je dus windenergie. Nou ja, dat soort dingen. Um, er valt vast iets op te bedenken met de moderne technologie. Ja. Um, de, de, van die briljante plannen die je eigenlijk krijgt als je, als je hele rare coalities gaat maken: ja. uh, links en rechts, progressief en conservatief, weet je wel. Um, nou ja, en zo kun je van alles verzinnen. Of uh, zelfs als het gaat om uh, um, um, uh, het uitzetten van, uh, van, van vluchtelingen of uh, van, uh, van asielzoekers of dat soort dingen. Kun je eigenlijk een allerlei compromissen vinden. Uh, die veel creatiever zijn als je echt partijen met elkaar laat nadenken... en ze mm -hmm. dwingt om met elkaar samen te werken. Dat mm. Lijkt me heel spannend. Uh, en het is inderdaad voor de, het vertrouwen in de bevolking, uh, van, de, van de bevolking in de politiek en in de overheid... in het algemeen is het denk ik veel beter als er uh, duidelijker debat wordt uh, gevoerd. En als ook duidelijk deze periode die nu achter ons ligt, niet zonder gevolgen blijft. Mm -hmm. Dus de, de, de, vooral de, de, de toeslagschandaal en politiek gezien ook om het zicht gate... Um, Eigenlijk twee verschillende dingen, maar wel uh, die wel erg samenhangen. Dat heeft zo'n breuk, zo'n zo bres geslagen in het vertrouwen, denk ik. Ik denk dat we dat in de opinieonderzoeken komende tijd, komend jaar gaan zien. Dat, dat is nog niet te zien in die onderzoeken, want die gaan iets verder terug. Mm. Maar komend jaar zullen we dat denk ik wel zien dat het vertrouwen heel erg is afgenomen. Um, dat zou echt heel goed zijn als er gewoon in de Tweede Kamer het debat plaatsvindt. Als er ook duidelijk wordt, wordt gemarkeerd dat hier nou echt een periode is. Uh, ze hebben het nu over een nieuwe bestuurscultuur. Je mag het noemen zoals je wilt. Maar dat er echt iets anders uh, wordt gedaan. Of op minst wordt geprobeerd. En binnen de korte keren zullen natuurlijk politici natuurlijk ook alweer, en bestuurders ook weer vervallen in een oude zonde. Dus je moet het altijd scherp houden. Ja. Maar er wordt nu zoveel besproken. Informatie uh, in de debatten voor de verkiezingen. En uh, rondom de toeslagenaffaire. To to maar ook uh, uh, nu de formatiedebatten. Dat er eigenlijk... Uh, uh, je kan het niet zonder gevolgen laten zijn, want dan verlies je echt alle geloofwaardigheid. Mm. Uh, er, zijn, er worden nu goede voornemens geuit en heel veel uh, mooie woorden gesproken. Macht en tegenmacht en zo. Maar um, laat het dan ook echt blijken. En dat zou een, een minderheidskabinet zou een voorbeeld daarvoor zijn. Maar ik zou ook andere kleine aanpassingen zijn. Rutte had er een paar, ik wist niet eens meer op te noemen, maar hij had een paar goede mm -hmm. aanpassingen volgens mij over het proces. Eén ja, één goede vond ik bijvoorbeeld dat hij zei van de akkoorden, de polderakkoorden die ja. worden gesloten, niet meer... De regering moet het niet meer gaan, uh, gaan sluiten met het middenveld zonder eerst de Tweede Kamer ja, te hebben. Eerst naar de Tweede Kamer en dan ja, gaan polderen. Dat is heel belangrijk, want dat is voor mij ook een punt. Dat is een sociale akkoord, of klima nou, voor het klimaatakkoord bijvoorbeeld. Daar sluiten Shell en Greenpeace bij wijze van spreken een akkoord. Even mm -hmm. heel simpel, uh, simpel samenvat. Uh, twee totaal tegenovergestelde partijen met verschillende belangen. Mm -hmm. Dat kan niet anders dan dat daar een, toch een ander slachtoffer is van dat akkoord. En dat is namelijk de belastingbetaler. Want die moet vervolgens honderden miljarden belasting gaan ophoesten, ja. weet je wel. Ja. Um, en die belastingbetaler wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Maar de Tweede Kamer die krijgt zo'n akkoord dan vervolgens van de regering. En dan wordt gezegd, ja kijk eens, het, het land is eruit hoor. De polder is eruit, we hebben een ja. akkoord. Terwijl degene die daar niet, in, of niet goed in is vertegenwoordigd was de belastingbetaler. En die moet vervolgens dan de Tweede Kamer tekenen bij het kruisje. Ja, dat heeft Rutte denk ik wel ja. ze, ze, ze hebben niet meer de, de mogelijkheid om de aanpassing nee. aan te doen. Nee, en ze, ze zullen het niet uh, weigeren, want het akkoord is gesloten door de coalitieregering. En als de coalitieregering uh, dat, uh, dat voorstelt, dan neemt de coalitie- de Tweede Kamer dat aan. Ja. Dus dat is natuurlijk het probleem ook van de meerderheidsregering. Daarom is ook die minderheidsregering een goed idee, dat je dus meer kritiek op, da op dat soort dingen krijgt. Ja. Het hier, ik heb het ook eens op lokaal niveau gezien. Ik heb ook een boekje over lokale democratie geschreven. En daar heb ik samen met Wim Voermans uit Leiden, hoogleraar, heb uh, hebben we gekeken naar bijvoorbeeld ook democratische experimenten. Referendum, uh, uh, hoe heet het ook weer, een burgertop. Zoals de, ja. de, de, ja. de, de, de, de uh, hoe is het, die dingen ook weer van... Uh, ja, zo'n G1000. G1000, sorry, ja. ik ja. heb <laughs> G1000. Ja, ja, dat zijn de mensen, ik heb daar een stage gelopen. En als ik tegen mensen oh, zei, dat ja. ik bij uh, G1000 stage had ik gelopen, zeiden ze wat, ik dacht dat het al dicht was. <laughs> <laughs> ik hoop dat ik de ervoor mag. Ja. Uh, <laughs> Oh, grappig. Nee, dat is, uh, de, de, de, de, de Experimenten uh, altijd leiden tot teleurstellingen op het moment dat uh, er verschillende verwachtingen zijn. En vooral de teleurstelling treedt op als, als zo'n zo leuk plan uit een burgerbegroting of een burgertop uh, of een participatie, uh, uh, right to challenge heet het dan of zo. Uh -huh. Dan komt dat in de gemeenteraad. En de gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Die beslist uiteindelijk of dat geld gaat uit worden uitgegeven of dat beleid wordt gevoerd. Uh -huh. en de gemeenteraad zegt soms nee. En dat is aan het eind van het proces. En is dus de burger boos, die heeft kunnen inspreken, die heeft kunnen meedoen. En uh, is de wethouder boos, want die uh, zegt van ja, maar het volk zegt dit. Want uh, uh, mijn hoogopgeleide blanke uh, oudere mensen die mijn, uh, op mijn, uh, mijn koffieavond, maandagavond zijn verschenen <laughs> met kleffe broodjes en lauwe koffie. Die, die hebben allemaal gestemd voor uh, dit en dit. En de gemeenteraad uh, is de vertegenwoordigende orgaan van de het parlement van de gemeente. En uh, wordt dan verweten dat ze dwars liggen en dat ze dus niet, uh, uh, dat ze ja. niet, mee, niet meewerken. En ja. dat, dat is eigenlijk, dan krijg je botsende verwachtingen. Hetzelfde geldt voor het parlement. Dat als je dus met de sociale of uh, maatschappelijke akkoorden, uh, uh -huh. het uh, pensioenakkoord, klimaatakkoord, et cetera, als je dat aan het eind van de rit bij de Tweede Kamer over de schutting gooit en zegt, ja, we zijn eruit en uh, wil je even tekenen, dan uh, leidt dat tot hele grote, uh, vind ik in ieder geval hiaten in onze democratie. Dus dat zou, uh, dat zou ook een punt zijn dat we daarvoor tegelijk in. En er zijn nog wat andere kleine details die je zou kunnen aanpassen. We hebben het over stemkastjes gehad in de Tweede mm. Kamer. Dat je nu de gelegenheid hebt om makkelijker hoofdelijk te stemmen. Zodat je ook meer de Tweede Kamer, de, zeg maar het eigen mandaat, zoals dat heet, van het uh, Kamerlid. Mm. Elk individueel Kamerlid aanspreekt. Mm. Uh, dus niet meer uh, automatisch dan per fractie uh, stemmen met hand opsteken. Maar ja. echt eventjes. Elke Kamerlid voor zich. Um, maar dat vraagt me inderdaad ook wel eens af, waarom, is het, waarom wordt er niet altijd over het licht gestemd? Nou, sowieso omdat het lang niet altijd iedereen in de Kamer is natuurlijk. Hè? Dat is waar. Um, dus bij de plenaire uh, vergaderingen, nu sowieso met corona, maar ook dat, uh, als er wel 150 mensen in passen, dan zitten ze niet allemaal tegelijkertijd, daar zijn ze vaak andere dingen aan het doen. Mm -hmm. Vaak zijn ze wel in de buurt van, zeker als het het heikele uh, thema zijn, zijn ze wel in de buurt van de Tweede Kamer, want als er een motie van wantrouwen komt. Zeker van de uh, oppositie of van de coalitie. Moet dan iedereen in de buurt zijn om, uh, om, de, om de minister te redden? <laughs> uh, of het kabinet te redden. Dus dat is, zijn altijd wel leuke momenten. Of ze rennen de, snel de zaal uit om uh, het uh, quorum uh, uh, zo, het niet te halen. We, dat we de, hebben we ook gewoon vergeten. De, de, de zorgbonus. Hè? Is ja, zo, dat, is, dat is ook gebeurd. Er ja. is zoveel gebeurd dat we ja. dat gewoon vergeten zijn. Ja. Ja. Ja. Maar dat zijn is hetzelfde van jullie leuke, leuke rekenspelletjes. Maar het zou. Um, ik zou er zelfs al voor zijn om het uh, niet eens in de Tweede Kamer zelf te doen om die reden, maar op een of andere hele goed beveiligde app. Ja. Dat gewoon elk kamerlid een uh, eigen uh, goed beveiligde telefoon een goed beveiligde app heeft. Mm -hmm. En daarop kan stemmen, zelfs als hij in het buitenland is op een missie of wat dan ook. Ja. heb je natuurlijk wel weer het gevaar dat iemand gegijzeld kan worden en gedwongen kan worden om te stemmen. Maar er uh, moeten toch wel technologieën voor zijn om dat uh, een beetje te omzeilen. Ja. ja, dat zou je sowieso kunnen doen. Ik denk dat je dan heel veel... Uh, heel veel stemmingsbijeenkomsten uh, in de Tweede Kamer veel sneller kan laten proberen. Ja, ploien, want nu is dat is veel efficiënter. En, en, en dat zou voor de griffiers ook heel makkelijker zijn, veel makkelijker zijn als ze dat gewoon op een beeldscherm in één keer zien in plaats van dat ze ja. dan moet gaan tellen en uh, noem ja. maar op. Ja. Um, maar ja. In dat geval zou je ook gewoon meteen de burger direct kunnen laten stemmen. Als je, het, als je zoiets ja. kan uitrollen van 150 mensen, kun je dat rollen van 17 miljoen. Dat is waar. En ik ben ook helemaal niet tegen de, wat dat betreft de referenda daarover. Maar ik zou toch zeggen dat referenda dan niet vaker dan één of, of twee of drie keer per jaar te doen. Ja. Uh, omdat je daar toch, je vraagt wel heel veel, heel veel van mensen. En politiek is wel, we, begin ook, we hebben het aan het begin ook even over gehad, het is wel iets ook van uh, ja, beroepspolitici. Ja. Dat heeft een toegevoegde waarde. macht. op dan al dan al al macht. Ja. En het is, het is, een, het is een, echt een kunst om uh, een groot dossier te overzien. En uh, ik ben echt absoluut niet tegen referenda of tegen de, meer directe democratie. Maar ik denk dat het toch altijd wel een. een, een voor, de, voor het echt het handwerk een tussenlaag nodig is. voor ja. mensen die echt weten waar ze het over hebben. die al jarenlang zich ook met die thema's bezighouden. en die ook kunnen, wat dat betreft, namens ons een uh, vertegenwoordigende rol spelen. Maar uh, ja, ik denk dat in ieder geval. laten we overheid en ICT is ook weer niet zo'n uh, succesverhaal uh, vaak. <laughs> dus, dus laten we het eerst met 150 stemmen proberen. <laughs> dat voorzitter opbouwen, maar um, het lijkt mij een goed idee als dat, als dat vlotter zou gaan, omdat je dan dus ook uh, die, de Tweede Kamerleden prikkelt om meer uh, eigen karakter te tonen. Mm -hmm. En misschien uiteindelijk ook uh, zorgt dat meer mensen die eigen karakter hebben, dus niet die grijze muizen, maar mensen met hun eigen mening, eigen, dat die ook door partijen meer worden gewaardeerd en op de lijst worden gezet. Ja. Um, maar bij al dit soort voorstellen is het vaak... zoals ik in mijn boek ook uh, schrijf... Uh, het is altijd wel, wel de kalkoen die het kerstmenu mag bepalen... want de Tweede Kamer zelf, met die partijen daarin... en dan vooral de middenpartijen... die hebben het dan vaak voor het zeggen. Dus die ja. zullen niet heel snel hun eigen macht willen opgeven. En ja. we zijn eigenlijk nu hopelijk in een fase beland... met het hele debat over macht en tegenmacht. Dat er nu een generatie politici is... die snapt wat ze hebben fout gedaan. Dat er, ja. dat is, wat er is fout gegaan. En er nu eindelijk, en hopelijk Rutte zelf ook... hij zegt het van wel, maar ik moet het nog zien over zijn eigen schaduw heen durft te stappen en uh, dus zijn eigen macht durft op te offeren um, voor, het, uh, ja, voor de gezondheid van de democratie. Ik denk dat het een uh, uitermate goed plek is om te eindigen. Om uh, half drie ook nog eens, precies op tijd. ja. ja. Ik, uh, we hebben nog één onderwerp nog niet helemaal afgesloten, maar dat moeten we misschien bewaren van de volgende keer. Ja. En dat is omdat je zei dat uh, de Tweede Kamer eigenlijk niet de mee tegenmacht is, maar het is de macht en de, ja. de hoogste macht en ik denk dat het goed is zo, het was goed geweest als we daar ook aandacht aan besteed, maar dat moet ik gewoon een andere keer helemaal ik heb, uitleggen. Ik, ik heb te veel, ik. te veel gekletst, maar dat is cliffhanger <laughs> voor de volgende keer bedankt Dankjewel, ja. yes, thank you. Yes, thank you. Yes, thank you.